Wat is FIFA Ultimate Team? Uh, dat is een, uh, ja, eigenlijk een game mode binnen FIFA. En daarbij uh, kan, je kiezen, ja, kan je zelf je eigen opstellingen maken, kan je je eigen club eigenlijk samenstellen. Um, mm. ja, hoe meer geld je erin stopt, echt geld, hoe beter je team ook wordt. Dus dat is uh, slim oh ja? vanuit uh, IEA. Ah. Dus uh, ja, het is eigenlijk ook gewoon een game mode binnen FIFA zelf. Oké, okay, heb je dat ook wel eens gedaan? Zo ja, dat, dat is eigenlijk precies zeg maar, waarop wij uh, onze toernooien ook spelen. Ah, oké. Okay. Dus uh, ja, je speelt eigenlijk gewoon met fantasieopstellingen. Het is niet zo dat ik of wij met PSV spelen in de I-divisie. Oké. Okay. Maar je speelt gewoon met een, uh, een Messi, Ronaldo. En om het nog wat moeilijker te maken, heb je ook nog spelers die nu niet meer spelen, zoals een Gullit. Uh, oh, yeah. Zoals, ja, je hebt niet meer Van Basten. Al die spelers kan je ook nog opstellen. Die komen eigenlijk allemaal weer terug in. FIFA. Ja, legends, icons, om het heten ze.